om mensen um, ja, sterker te maken en weerbaarder te maken. Um, en we hebben gezien dat het uh, vaak de meisjes zijn die uh, moeilijk toegang hebben tot school en als ze op school geraken, dat het een hele uitdaging is om ze ook op school te houden. Ik zal als minister van Ontwikkelingssamenwerking zeker mijn schouders eronder zetten. Merci daarvoor.